Vandaag luisteren. Karel Elegas, Karel Elegas. Hokkie. Er was eens, heel lang geleden, een koning die naar de naam Karel luisterde. Hij leefde in een heel groot kasteel en het was omringd door een bos. Op een dag in zijn kasteel. stelen. Wat? Wat moet ik gaan doen? Karel, ga stelen of het zal je berouwen. Wat? Stelen? Nooit. Als ik niet ga stelen, dan zult jij mij zeker vermoorden. Dan moet ik echt wel geloven. Ja, natuurlijk ga ik jou vermoorden. Dat is toch logisch? Karel, ga stelen of je zult sterven. Drie keer is echt wel dat gelovige getal. Ik denk dat ik maar eens ga stelen, maar eerst ga ik mij vermommen. Toen Karel klaar was met zich te verkleden, zodat hij niet meer op de koning leek. Ging hij naar de stallen om zijn trouwe krijgsros, genaamd het Stalenros, te zadelen. Toen Karel in het bos aankwam, zag hij plotseling de Zwarte Ridder. Hij was aan het urineren. Wie bent u, eerlijke heer? Ik controle mijn identiteit aan niemand. Ik? Nee, nooit. Dat is zo over de weg. Het zijn ja. zo. Oh. Na een tijdje waren we hier, maar altijd aan het pikken. Tot op een gegeven moment, de genadeslag. Ja! Ik heb je verslagen, nu moet jij je naam aan mij onthouden. U heeft Eerlijk gewonnen. ik ben Eerligast. Ik ben roofridder en verbannen uit het rijk van Karel. Wie bent u? Zo, so, u bent Eerligast. Ik ben, ben Adolf Lecht. Ik ben de meest gevrezen roofridder van dit land. Maar ik ken u helemaal niet, terwijl ik een heel goede roofridder ben. Daar bent u mij zeker nog nooit tegengekomen. Anders had u me zeker wel gekend. Ik ben een heel bekende man. En zo won Karel het gevecht en onthulde de zwarte ridder zijn naam. Ik ben Eelgast. Zo wist Karel dat dit Eelgast was: een ridder die verbannen was van zijn hof. Maar Karel moest nog altijd denken aan de stem die hij had gehoord in zijn bed. Hij moest wel gaan stelen als hij niet dood wou gaan. En zo kwam hij op een idee. Ik heb ineens een idee. Waarom gaan we niet samen roven? Goed idee, maar waar gaan we dat stelen? Ik stel niet van de armen. Waarom gaan we niet bij de koning roven? Heb je toch geld? Nee, dat zou ik nooit doen. Ik werd mijn koning trouw, ook al wil ik verbannen van zijn hof. Goed goed, maar uh, waar wil je dan wel gaan roven? Wat we, we gaan stelen bij Egik. Dat is de echte van de zus van de koning. Die heeft trouwens ook een heel leuk iets dat ik zou willen doen. Ja, dat is een goed idee. Laten we daar gaan stelen. Waar is die inbrekingsmateriaal? Uh, we kunnen het maar vergeten. Wat oh, is een rooflieter nu zonder inbrekingsmateriaal? Ja, Ik heb het mijne wel. En zo braken de twee heren in bij Egrik. Na het maken van een opening in de muur, waren ze eindelijk binnen. Goed, we zijn binnen. Ik ga ze even verkennen. Hè. Okay. Eelgast neemt de magische kaagom uit zijn broekzak en steekt hem in zijn mond. Maar, wat doet u nu? Ik zeg een magische kaagom in mijn mond, zo versta ik alle dieren. Oh, heel interessant. Maar, maar, hier, hier, hier, hier. Volgens de kippen is de sier hier. Wat? Maar dat kan niet. De slaapt slaapt in zijn kasteel, maar ik mag die kaagom eens proeven. Oh, Geen probleem, geen probleem. dus hadden echt een foutje gemaakt. Maar wacht, eens. Jij bent helemaal geen roofridder. Ik heb de maan eens met jouw mond gepikt. Dus ofwel ben je geen roofridder, ofwel ben ik gewoon roofridder. Ja, inderdaad. Ik ben niet de beste roofridder van de kant. Ik ben een gewone roofridder. Maar ik wou dat ik beter was. Hm, dat vergaat al veel. Maar, maar dat maakt nu even niet uit. Ik ga even dat een mooie zaal waar ik het over had. Laat hij even hier. Ik ga ja. dat met zo doen. Ee, hey vrouw, heb je dat gehoord? Nee, Egerik, mijn man. Je bent overspannen de laatste tijd. Wat is er aan de hand? Niets. Of toch? Ja? Ik plan bon, mijn gewapende staal tijdens het toermwadde morgen. Waarbij ik jou broer bloedig ga vermoorden. Wat? Om mijn lek! Oké, okay dan! Ah! Ah! Ik ben top! Toch niet, <laughs> Stelt. Wat dan? Hij gaat een, een gewapende staatsgreep leggen waarbij de koning vermoord gaat worden. Nee, dat, dat ze graag moeten en waarschuwen. Waarom zou je hem willen waarschuwen? Hij is geen die, die heeft verbannen en tot deze levensstijl heeft. Ik mag dan verbannen zijn, maar ik blijf hem betrouwen. Ah, ga hem dan waarschuwen. Maar je hebt wel bewijs nodig. Heb je iets? Ja, ik heb voldoende en uitstatend bewijs. Deze bebloeden zakdoek is met zekerheid van de vrouw van Erik. Ah, prima. Elegast naar Karel, maar Karel was niet thuis. Dus wachtte Elegast tot Karel thuis kwam. En zo kwam Karel thuis. Elegast ging onmiddellijk naar Karel om hem het nieuws te vertellen. Maar Karel wist er natuurlijk al van en hij vergaf Elegast. Karel was niet van plan over zich heen te laten lopen door Egrik En zo gaf Karel het bevel om zich allen te wapenen. Laten we toen beginnen. Oui. Ja. Chippa! Ja, ik ben hier om een broerde gast te plegen! Dat zal nooit gebeuren! Wij zijn voorbereid! Ik dacht jou uit tot een gevecht! Nooit! Ik vecht niet met een schildknaap! Maar ik ben ook een hertog! Ha. Ah, natelijke weg te beginnen! Nee, ik ben hier om te steunen! Eerlijk Wat? Dan ben jij mijn vrouw niet meer! Dan mag je ook niet meer recht spreken over deze vrouw. Mijn zuster. Vra, uh, vrouw kan je van het slachtlood afgaan. Jazeker mijn koning. Oké okay, dan. Laten we effect beginnen. En ze leerden nog lang en gelukkig in het Rijkschap. <laughs> en wat hebben we geleerd vandaag? De koning wint altijd. Uit een kik komt dus het tafeltje. Nee kinderen. Geloof nooit de tafel, maar geloof in jezelf.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 dat is een... Uh, ik versta al oh, die de om Al die de <laughs>